Om je leden goed te bedienen is het van belang dat alle betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt. Bijvoorbeeld bij de aanmelding van een lid. Wie doet wat en hoe wordt dit gecommuniceerd naar het lid? Het is van belang dat dit proces grondig en soepel verloopt. Het is jullie eerste visitekaartje naar je nieuwe lid. Alleen waar staat dit proces beschreven en hoe makkelijk is dit dan aan te passen bij eventuele wijzigingen? En waar en hoe slaan we de data op? En dat is nog maar één voorbeeld van de vele processen binnen de vereniging. Helderheid over de werkprocessen is belangrijk. Het is de basis voor een professionele organisatie en de verantwoording die naar leden afgelegd moet worden. Of je nu een expert bent of een nieuwkomer op het gebied van procesmanagement, start met het visualiseren en modelleren van bedrijfsprocessen en bekijk direct de resultaten van procesverbetering. Geen spreadsheets meer, maar een grafische weergave van bottlenecks binnen het procesdiagram. Benieuwd naar de softwareoplossing die we speciaal hiervoor hebben? Vraag een gratis trial aan.